Kijk naar beneden. Ik ben de bodem. De dunne huid van moeder aarde. Sterk en kwetsbaar tegelijk. Ik voed alles wat leeft. De cirkel van het leven begint en eindigt bij mij. Zonder mij zou de mens niet bestaan. En zonder mij zal de mens niet overleven. Maar in plaats van mij te respecteren, word ik op de proef gesteld... Steeds sneller raak ik uitgeput en dat maakt mij arm en ziek. Maar ik ben flexibel. Geef me de tijd en help mij om te herstellen. Als jullie voor mij zorgen, dan kan en zal ik voor jullie zorgen. Help mij samen te overleven. Heb jij een innovatief businessconcept... Doe dan mee aan de Floriade Werkt Challenge. Jij kan het verschil maken.